Hi iedereen, we hebben vandaag weer een nieuwe video voor jullie. En zoals je vast wel aan de titel hebt kunnen zien, is het weer een nieuwe budget toppers. Nou, in deze serie delen wij een aantal hele toffe aanbiedingen die wij hebben gezien. En die een beetje in onze stijl passen, dus die we heel erg tof vonden. We gaan niet alle reclamefolders aan jullie vertellen en alle aanbiedingen, want dat is gewoon... Ja, net is te veel voor het goede. En ik wil ook nog even een beetje verheldering uh, geven, is dat hoe ik het juist zeg. Ja. Want de vorige keer waren er een aantal vragen en opmerkingen over bepaalde producten die super goedkoop zijn. En uh, waarom we dan bepaalde andere producten zouden promoten die veel duurder zijn. Nou In deze video delen wij aanbiedingen die er op dit moment geldig zijn. Dus echt de deeltjes die uh, limited zijn. Dingen die niet altijd standaard in de winkel liggen. En waardoor dus echt een beetje naar de winkel moet rennen. Dus het kan in sommige gevallen zijn dat het misschien niet het allergoedkoopste van het goedkoopste is. Maar wel goedkoper dan normaal. Mocht je ook gewoon nog andere tips hebben voor... Producten waar jij heel erg fan van bent, die je voor een goede prijs hebt gevonden. Blijf ook vooral die gewoon in de comments achterlaten, zodat ze elkaar allemaal kunnen gaan helpen. En uh, ja, op die manier gewoon altijd geld kunnen besparen. Ja, inderdaad. Toch? Geld kunnen we besparen, een beetje budgetproof kunnen zijn en misschien geld over haar kunnen houden voor andere leuke dingetjes waar je voor aan het sparen bent. Maar ik hoop in ieder geval dat deze uitleg een beetje wat meer duidelijkheid heeft gekregen over wat budgettoppers in ieder geval is. En dan denk ik dat we gewoon uh, genoeg hebben gebabbeld in deze intro. Oh, en uh, we hebben leuke, leuke toppers weer voor je klaarstaan. Dus uh, blijf vooral kijken. De eerste budget topper heeft met beauty te maken. Want bij de ethos heb je momenteel de tweede de halve prijs... Op alle L'Oreal producten. Nu moet ik wel eerlijk zijn dat ik volgens mij deze aanbieding ook um, vorige week heb gezien. Dus ja. het is wel eentje die al eventjes loopt. Dus mocht je hem al gezien hebben. Dat kan kloppen. Uh, maar deze willen we graag even uitlichten. Omdat we vooral de foundations van L'Oreal heel erg fijn vinden. Dus de True Match Foundation. We hebben hem in verschillende kleuren. En ik heb hem echt al een hele tijd gebruikt. Het is echt een top foundation. Okay, echt een hele goede foundation. Hij is zeg maar heel dun en hij blendt echt super goed in je huid. Ja. En ja, Het geeft goede dekking, maar het ziet er niet uit alsof of je helemaal uh, heel veel make-up op hebt. Dus je bent ja. niet cake en zo. Dat is ook echt een favoriet van mij. En je hebt hem echt in heel veel kleuren. Dus uh, ik zou zeggen, grijp je kans. Nou in de categorie lifestyle uh, komen we ook even uit bij de ethos. Daar kan je namelijk treinkaartjes halen voor 9,95 per stuk. En dan kan je het hele land door. Nou we weten hoe duur treinkaartjes zijn tegenwoordig. Dus dat is best een goede deal. Als je het tenminste eruit kunt halen. Ja, volgens mij is deze 9,95 wel een van de echt betere dertjes. Meestal is het volgens mij 13 euro. dus. En die gaan ook wel echt als een trein. Dus ik denk dat je voor deze ook echt super snel erbij moet zijn. Het ruikt. Volgende topper vind ik ook echt super leuk: dat zijn namelijk van die hele simpele witte mokken met een zwarte letter erop. Um, deze hebben we. En ik heb hem ook in deze: een L en een R voor Larissa en voor Ray, zo Zoiets, mijn vriend. Deze heb ik van Tara gehaald. Dit moet ik wel even zeggen: dit zijn de echte. Deze zijn van um, Danish Letters. Design Letters. Designs. Design Letters. Yeah. Design letters. Maar deze zijn dus, uh, ik weet niet eens meer wat. ik heb ze van tijd gehad hoeveel deze ja, zijn kosten. Laten we zo zeggen, ze zijn niet super goedkoop okay. en ik heb ze ook in de bijkorf gehaald. Ja, dus dat zegt denk ik al heel wat. Dus als je zegt van ik vind deze stijl van deze mokken heel erg leuk, dan heb je geluk. Want bij de Quantum zijn ze nu serieus te scoren voor 2 euro per stuk. Nou, bij de Big Bazaar heb je op dit moment een aanbieding voor dit leuke oventje voor maar 20 euro. En dit is dus een soort van grill. En dat is heel erg handig voor als je bijvoorbeeld net op kamers bent gegaan. Uh, want hij je hebt een heel weinig ruimte yep. en je kan er gewoon lekker broodjes en dingetjes in bakken. Ja, nou, ja. ik ben nu niet uh, meteen. Of ik IJsseleris. ben nu niet op kamers gegaan. Maar ik wilde graag ook zo'n oventje hebben. Omdat ik in mijn huishouden. Of, nee, maar, dat ik bij mij thuis in ieder geval. Eigenlijk het enige ben die wel eens broodjes afbakt. Voor dit is heel erg fijn als je gewoon zeg maar kleine hoeveelheid dingen wilt afbakken, Want dan hoef je niet een hele oven voor te verwarmen. En ik vond dit ook echt wel een goede aanbieding. Want hij kost serieus maar 20 euro. En ik dat denk dat echt dat echt een super goede deal is. Dus wij gaan zo meteen even lekker broodjes afbakken. En kijken hoe goed je het doet. Nou ik heb het oventje in het stopcontact gezet. En ik heb hem nu even op het aanrecht gezet. Zoals je kan zien uh, staat hij hier echt prima. En hij neemt niet heel veel ruimte in. En ik heb er twee mini pistoletjes in gedaan. En het getik dat je misschien hoort, heeft uh, met de timing te maken. En die zit hier. Een paar moments later. Tadaa! Ze zien er echt heel goed lekker uh, gebruind uit. Looking good. Yeah. Dus misschien niet per se een budget topper, maar omdat we deze ook bij de Big Bazaar hadden geshopt, dachten we: Nou, die gaan we ook gewoon meenemen in deze video. Een muismat met lege print namelijk. Hij kostte maar 1 euro. En misschien denk je muismat. Muismat is dat niet heel erg 1998. Uh, ja, misschien wel. Maar wij het is hebben het wel we erg te handig. Te ja, ja, want mijn muis werkt ook niet zo chill meer op het hout. Misschien komt het gewoon ja. door de ondergrond, maar... Precies. En je, je hout van, van je bureau, dat wordt een beetje lelijk. Het, het krast een beetje. Dus we gaan gewoon weer back to uh, old school. Dat is totaal geen uitspraak. Maar. Cool. Ja, huismat 1 euro maar en uh, lege printjes, altijd goed. Bij de Karwei vonden wij een superleuke wandrek. Weer een wandrek. Je ja. kunt elke budgetopplaats van een wandrek zien, we know. Maar deze is weer net iets anders. Deze is in de vorm van een zeshoek. En hij is wat kleiner, dus hij is ideaal voor als je dus nogmaals weer op kamers uh, bent gaan wonen. Of misschien woon je nog thuis en je hebt gewoon niet zoveel ruimte, maar je wil wel gewoon dat wandrekje hebben. Deze is echt heel erg schattig en hij kost 10,95 euro. Bij Kauai. We gaan door naar de Hema. Want daar heb je momenteel een superleuk wijnrek. En het ziet er echt uit alsof je deze in een de designwinkel kan vinden. Maar hij is gewoon te vinden bij de Hema voor 12 euro. Dus dat is echt een superleuk prijsje. En het staat gewoon heel erg tof in je interieur. Als je daar een beetje van, van houdt. En ze hebben daar nog iets anders leuks. Wat er ook een beetje bij past. En dat is een flesopener in de vorm van een palmboom. Gaan we door naar de Lidl. Misschien wist je het nog niet. Misschien wist je het wel. Maar Lidl heeft ook echt een webshop waar ze heel veel items verkopen die je bijvoorbeeld niet in de winkel kan vinden. Yeah. Ik wist er eerst helemaal niet van. Maar het is heel erg leuk om daar gewoon af en toe eventjes rond te kijken. Heb ik ook gedaan. En toen kwam ik deze super toffe stoelen tegen. Misschien herken je ze wel, want ik heb ze thuis eigenlijk zelf ook staan. Ik heb ze ook laten zien in uh, mijn house -tour trouwens. En deze van de Lidl zijn uh, net ietsje anders. En uh, de originele die zijn, weet ik wel hoe duur, ik heb zelf ook niet de originele, die zijn echt, zijn echt duur. Een paar honderd per stuk. Mm -hmm. Degene die ik heb, die zijn wat goedkoper. die zijn volgens mij iets van 70 of 80 euro. Maar deze van de Lidl, die zijn al helemaal goedkoop. Deze scoor je namelijk voor 25 euro per stuk. Ja. En dat zijn wel echt... De gekoopste, dat is wel het goedkoopste prijskaartje die ik heb gezien voor deze stijlstoelen. En ik vind ze er heel erg mooi uitzien. Dus als je van deze stijl houdt en niet zo'n heel groot budget, hebt, zou ik zeker eventjes kijken naar deze van de Lidl. Want uh, ja, ik vind het een mooi prijskaartje en een hele leuke topper. Nou, het volgende item dat ik voor jullie heb vind ik een budget topper. Maar ik ga het niet een aanrader noemen, want daar krijg ik vast allemaal comments overheen. En dat is namelijk Red Bull. Ja, ik weet het, het is voor mij een soort van guilty pleasure. als ik het niet zo heel erg noemen, maar... Ik weet dat het niet goed voor je is. Maar mocht je van Red Bull houden, dan is deze budget topper uh, misschien wel heel erg interessant voor jou. Want ze zijn nu namelijk in aanbieding uh, voor 2 uh, Jeetje, ik kom neer me worden. Twee Red Bull blikjes voor 1,77 euro. En ik heb eventjes op mijn rekenmachine gezeten. En dat komt op ongeveer 85 cent per dat stuk. Is een... <lacht> wow. Dat is echt vet gekomen. Maar dat is wel het goedkoopste ja. wat je ergens ziet. Ja. Het is nog steeds uh, niet goed voor je. Nee, Maar als het. je het dan drinkt, bespaar er dan geld mee en koop dan een extra... Ja, dus wortel, wat het alsnog niet goed Precies. maakt. Precies. Word alsjeblieft niet boos op me dat ik nu Red Bull in beeld laat zien. Maar uh, mocht je gewoon Red Bull houden, uh, drinken, weten hoeveel je ervan drinkt. Dus niet elke dag alsjeblieft. Dan, uh, en je bent zelf verantwoordelijk genoeg om te weten of je het wel of niet mag drinken. Dan uh, is deze aanbieding misschien interessant voor jou. Maar nogmaals, uh, drink met mate. <laughs> Bij de Lidl heb je op dit moment allemaal jasjes te koop. En die zijn niet per se super, super, super fashionable. Maar we vinden ze wel heel erg handig. En dat zijn dit soort jasjes. Deze is niet van de Lidl. En uh, ik heb hem niet gekocht bij de Lidl omdat ik dus al zo'n soortgelijk jasje heb. Maar het zijn van die lightweight jasjes. Met van die donsfeertjes erin. En die zijn super warm. En uh, Larissa en ik zijn er helemaal fan van omdat je dit soort jasjes gewoon heel goed in de winter en in de herfst ook kan dragen met een ander jasje eroverheen. Want vaak heb je in de herfst dan die wat dunnere jasjes en in de winter heb je dan ineens een hele dikke nodig. Ja. Maar dan kan je dus je herfstjas meenemen naar de winter en dan draag je er gewoon zo'n jasje onder en dan is het warm genoeg. En je kan hem dus ook helemaal oprollen totdat hij helemaal klein is. En er zit dus ook een zakje bij, ook bij die van Lidl. En dan kan je hem gewoon lekker in je rijstas knallen. Als je ergens heen gaat waarvan je weet dat het koud wordt. Maar je hebt gewoon niet zoveel ruimte om echt een hele grote jas mee te nemen. Ja. Dan is deze ook echt ideaal. Deze jas shop je bij de Lidl voor 25 euro. En hij is verkrijgbaar in verschillende kleuren. En ook in verschillende uitvoeringen. Zo heb je bijvoorbeeld eentje met een capuchon, een capuchon of met een kraagje. Nou we blijven bij de supermarktketens, want bij de Aldi hebben ze nu ook een hele leuke aanbieding. En dat is namelijk een uh, knock-off fjalraven tasje voor Ja. Echt een super dat is echt klein prijsje en mocht je niet weten wat is een fjalraven, is, dat is deze tas. Um, nee, omdat ik dus een, een echte Fjallraven heb, heb ik niet deze van de uh, Aldi gekocht, want het zou een beetje dubbel op zijn. Maar die bij de Aldi heeft wel echt hetzelfde ontwerp. En dat is gewoon echt een super fijn en handig tasje. En het prijsverschil is echt behoorlijk groot. Want de echte is 80 euro. Ja. En die andere is dus uh, 5 euro. Ja. Maar het grote verschil zit hem er denk ik wel in. We weten het niet 100% zeker hoor. Maar dat is de Fjall Raven is een duurzame gerecyclede tas en op een duurzame manier gemaakt. En die van Aldi is denk ik niet van gerecycled materiaal. Maar mocht je iets hebben van, uh, ja, ik heb gewoon niet het budget voor deze tas, en ik wil toch die look hebben, dan is deze budgettopper wel heel erg uh, ja. interessant voor je, want het is wel echt super goedkoop. heel veel geld. En het model van het thuis is gewoon heel erg fijn. Wees er snel bij, want al deze budgettoppers aanbiedingen zijn allemaal tijdelijk. Dus uh, ren naar de winkel als je iets hebt gezien, wat we net hebben gedeeld, waarvan je denkt dat moet ik hebben. Mm -hmm. En wat ik ook nog even wil meegeven, is dat het geld dat je door sommige van deze aanbiedingen te halen. Stop die lekker in een potje en ga lekker sparen voor iets... Uh, wat je heel graag nog wil hebben. Of misschien ga je wel binnenkort op reis. Komt ook nog eens kerst aan. Want dat is ook een beetje het idee van deze hele serie... is dat je dus geld kunt besparen en sparen zodat je meer over hebt voor andere leuke dingetjes. Ja, nou we willen we je heel erg bedanken voor het kijken weer naar deze aflevering van Budget Toppers. Vergeet hem zeker niet een duim omhoog te geven als je hem leuk vond en laat eens eventjes weten in de comments van welke van deze Budget Toppers jij het meest enthousiast wordt en waar je misschien wel voor naar de winkels gaat rennen. En we wens ik je een hele fijne dag toe en dan zien we snel weer in de volgende video. Doei! Doei!